Hi Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. De vorige tessel video is zo goed bevallen. Ik heb zoveel leuke reacties gekregen en ik vond het ook gewoon ontzettend leuk om te maken. Ik heb enorm gelachen maar deze video wordt ook weer enorm gelachen. Ik, uh, als ik het terugkijk dan ben ik weer in de deuk. En Oh, daar ging de kat. <lacht> ik denk, door dezelfde deur open, daar heb je ook niet voor nodig. Maar. Uh, waar was ik gebleven? Ik weet het niet meer, ik ben helemaal afgeleid. Uh, deze video duurt uh, ook 20 minuten. Dus ja, als ik het allemaal aan elkaar had geplakt, dan was het een video van bijna een uur. En dat kan mijn laptop allemaal niet aan. Dus ik ben wel blij dat ik het twee heb gesplitst. De volgende video, ja ik moet het allemaal een beetje inhalen. Mijn bank staat er inmiddels al, uh, maar dat krijg je dus de volgende video te zien. En uh, hoe ik de vorige bank heb uh, gesloopt, mijn bureaustoel en Jimmy was nog langs geweest. Nou, dat krijgen jullie allemaal de volgende keer wel te zien. Nu kunnen jullie genieten van de Tessel video, deel 2. stuur voor ons even aan wat u krijgt. Dan het oh, hebben. Dan ja, hebben, buiten dienblad gaat hebben, uh, dienblad wint ze mee in de kamer. Aan deze kant hebben we dan het koffieapparaat en dan kunt u gewoon zelf een op de koffie pakken. Oh, okay. Tot 11 uur. Oké. Ja? Ja. Prima. En dan Hebben we hier ons hart. Hij uh, heeft als goed zal eten besteld of nog niet. Nee, nog niet. Daar staat Ferry en bij Ferry kunt u tot vijf okay. okay. <laughs> ja. Hallo Hoi Ferry. Hier. Ja. Achterin. het zwembad. De eerste etage achterin is de spa. Oké. Okay. Okay. Leuk. Je hebt hier twee kamerkastjes. Ja. Dus dan ga ik een kaartje van Tess en alle tips erop. Oké. Okay, leuk. Alsjeblieft. Ja. Top. Is dit mooi. Echt hè? Ik ben thuis. Ja. Oh, wat is dit mooi. Oh, fantastisch dit. Kijk nou. Oh dit is toch fantastisch. Ik wil hier nooit meer weg. Wat doe ik? Oh, zo. Hahaha, Koepwaai! Koepwaai heb ik! Super dit! We gaan even eten bestellen. Ja. Bij, uh, hoe heet je ook weer? Bij Ferry. Oh, bij Ferry. Bij Freddy. Heb je nou dat ding erachter ja. me aan? Ja. Hier. We moeten iets aanwijzen, toch? Of iets? hoe ging dat? Heel erg bedankt. Ik ben ook helemaal voor elkaar. Zie ik hem zo weer. Alsjeblieft. Handjes. Goedemiddag. Je geschommeld, ja, zij heeft geschommeld. Kun je verschommelen? Oh. oh, yo, die wil ik ook thuis. Oké, yes. kijk, die hebben dezelfde potjes als ik. Ja. Fantastisch van de naapers Kijk, <laughs> hetzelfde potje. Kijk, maar dit vind ik echt gaaf als ik dat in mijn huis zou hebben. Zo'n hele grote. Ik hou van. Nee, we moeten wel aan deze kant eruit dan. <laughs> Want ze hebben het nog geen nut gehad. Het lijkt wel of dit hotel er nog niet eens zo lang staat. Wat denk jij? Of gewoon gemodaliseerde, dat kan natuurlijk ook. Proef de passie. Nou, dat gaan we doen straks. En die klok is ook leuk voor thuis. Dan is gelijk mijn hele woonkamer vol. We hebben nog een tuin. Kijk nou joh. Hé, hey, weet je wat ik ook heb? Mochten we ons vervelen... Dan kennen wij... Glow Rock Art. Dat is tegenwoordig helemaal hip. Als je die gaat uh, schilderen en dan ergens neerleggen en dan je gegevens erop, niet alles natuurlijk. En dan als iemand het vindt, moet hij dat op Facebook laten zien. Oh. <laughs> nou ja. Hoe leuk is dat? Ik ga dat wel een keertje doen, dan ga ik hem ergens neerleggen. Oh, er zijn die kruidjes. Gewoon oh, een steentje. Ja, ja, ja, ja. Ik zie iemand uh, op mijn Facebook die dat, uh, die dat doet. Ik ga het gewoon proberen. Maar niet nu. Niet nu. Kijk, ik heb mijn slippers aan. We gaan even het eten ophalen. Want die, we, die mogen we niet in de kamer eten, maar die moeten we... Of niet in het restaurant eten, maar die moeten we op de kamer eten. Ja. Dory vergeet weer een mondkapje natuurlijk. En weer terug. Nou, we hebben dus net uh, ons eerste gerecht gehaald. het ziet er lekker uit hoor, joh. Mm -hmm. En dadelijk moeten we dus terug om, uh, om, om de rest te halen. Dus is een lopend buffet. Letterlijk lopend. Nou, we hebben nu het hoofdgerecht opgehaald en het toetje. Kijk, dit is het hoofdgerecht. Frietjes. Frietjes even eraf. En wat zit hieronder? Oh. Nou, flink stuk. Oh, maar het ziet er wel heel chic uit zeg. Ja, leuk. Oké, okay, en het toetje hebben we ook alvast meegekregen. Dat is de S van Sinterklaas. Ben benieuwd. Eets Few moments smakelijk. Nou, het is allemaal op. Het toetje was minder lekker. Maar toch is ie aardig opgegaan eigenlijk uiteindelijk zie ik. Maar dat witte chocola was bizar. Wat is dat voor rare, rare witte chocola? Dat was niet lekker. Ik Ga de spullen wegbrengen en uh, ik ga mijn badpak heizen, uh, want ik moet zwemmen van jou. Het zwembad moet hier ergens zijn. Ik heb mijn badpak, bikini, shirt, ding aan. Hier is het zwembad. Of. Oh, oh, wacht. Ik doe mijn kaartje mee. Nee. Hoe werkt dat dan? Nou, ik weet niet hoe dit werkt. Ik denk ik doe mijn kaartje ervoor. Hmm. Nou, ik geef het terug. Ik snap hem niet. Het was dus de bedoeling dat ik zo'n bandje bij me had. Die gaat het wel doen. Ja, ik mag erin. Oh, het is warm. Oh, my goodness. Ik ben hier gewoon helemaal alleen. Wat vet. Lekker zwemmen toch, jongens. Want dit wil ik natuurlijk wel een beetje veel mee. Hoe dan? Oh, wacht. Hierin zitten, denk ik. Wat dat staan? Nou hoor. Ik heb gewoon een privé-slemband. I believe I can fly. Ja, lieve mensen, ik weet het. Ik gedraag me niet naar mijn leeftijd, maar waarom zou ik? Af en toe een beetje gek doen moet kunnen en je voelt weer dat je leeft. Zee. Dit is het uitzicht. Beetje ondergaande zon. En uh, knabbel en babbel hier. Mooi hè. Fantastisch. Ja, als het hier mooi weer is, kan je natuurlijk lekker op het gras. Beetje zonnebaden. Ik heb nog. Uh, 9 minuten. <laughs> nou, het is toch fijn om te weten dat ik nog kan zwemmen. Nog de boot op de terugweg naar de besluiten om onder water te gaan. Dan kan ik toch nog zwemmen. Tot hoe ver kan ik onder water zwemmen? genieten. Ik ben kapot, maar het is genieten. Ik ga even op adem komen. Ik ga jullie even uitzetten, want mijn telefoon wordt helemaal noei heet. En dan ga ik lekker naar de spa. Heel even afkoelen buiten. Oh, dat is best lekker. <lacht> mijn telefoon moet waarom wordt hij zo heet joh? Mijn telefoon moest ook even afkoelen. Ik ga nu terug naar de balie om de sleutel van me voor de spa te halen. Oh, oi, oi, verboden te duiken. Hoeps. En ik heb het vastgelegd ook nog. Uh -uh. Even terug voor de spa-sleutel. Ik heb nu de spa-sleutel dezelfde kant op, maar dan de trap op. Die moet ik heen. Badkleding niet toegestaan. Ik neem jullie even mee. Ik moet het eigenlijk in mijn Naki doen, maar ja, uh, jullie zitten allemaal mee te kijken te Dat ga ik dus niet doen. Maar ik wil jullie het wel even laten zien. Oh, zo, dit is echt vet, jongens. Kijk nou toch. jacuzzi, stap, douche. Stap twee klep open. Jo. Oh, ja hoor. Ja. Jongens, sorry, ik ga jullie uitzetten. Ik ga hier. Moet je dat in mijn naki doen? Ik ga jullie echt wegleggen. Hier ga ik even van genieten. Dat snappen jullie zeker wel. Ik ga genieten. Ik zie jullie zo terug en dan vertel ik even hoe het was. Doei. Few moments later. Oeh, dit was echt genieten, maar het is natuurlijk turbo genieten, want ik heb maar een half uur. Ik heb dus heel eventjes hier gezeten. Als je hier binnenkomt, het is heerlijk. Het ruikt lekker. Fantastisch. En hier dit dit is een scrub en die ruikt ook fantastisch oh zo lekker echt ik ben zo aan het genieten yo wat heb je met me gedaan toen heb ik even hierin gezeten nou ja dit kent iedereen wel denk ik ik had er net water op gegooid dit wordt een beetje heet natuurlijk ook fantastisch en nu ga ik in de jacuzzi daar had ik nog niet in gezeten dat is lekker buiten Kijk, je kan daar ook even een tukje doen. Oh, dit is toch best Ik ga de klep opengooien hier. Als ik weet hoe dat in zijn werk gaat. Ik ga jullie even neerleggen hoor. Oké, okay, ik heb één kant opengegooid. Ik ga erin. Oh, lekker warm. Oh, oh. Nou, nou, nou, rustig, rustig. Rustig. Oh, dat is lekker. Dit is lekker jongens. Kijk nou toch wat een uitzicht ik dan heb. Oké, okay, dit wil ik in mijn tuin. Welke tuin? Nou top, ik we gewoon buiten hè. Dit is mijn uitzicht dan nu. Oh jongens. Op dit moment ben ik de gelukkigste vrouw van de wereld. Wat is dit genieten zeg. En dat te bedenken dat je hier als je in de zomer bent, dat je er gewoon als je hier bent geweest het trappetje af kan en daar lekker het zonnetje kan gaan liggen. Hoe lekker is dat? Few moments later. Nou, helaas, oh, heb ik het pasje nog van, de... oh, waar heb ik het pasje van de deur? Oh, hier, Schrok me de kleren. Wacht hoor, ik leg jullie even neer. Sorry jongen, ik ben hier wel ingepakt. Oh. Ik voel me net of ik op dus de Sahara zeg maar loop. Dat half uurtje is eigenlijk veel te kort. Ik heb echt meer nodig om tot rust te komen. Maar uh, ik ben blij dat jullie erbij waren. Had ik iets om tegenaan te kwetsen. Ik ga de sleutel terugbrengen. En dan ga ik jou vertellen hoe het was. Zie je me lachen? Ik ben blij. the next day Ja, we, we zitten hier beneden en we roken het. Uh... Ah, dat is het trouwens. We worden de deur dicht door. We komen zo aan de Ja, we komen op, op de lucht af. Oh, opbijt. Oh, fantastisch. Hier hè? Ja, lekker. En ik zie hier melk. Oh, dat komt helemaal Wil je het goed. Ja. Wat heb ik in thee? Ja, tuurlijk wel. Hallo. Dan ga ik huilen. Dan ga ik naar huis. Direct. Oh ja, Zit je er weer een troep van te maken? Ja. <laughs> nu al ja, ja joh. Komt het hieruit? Ja. ja. Dat is normaal voor de melk opklopt. Ja, daarom had ik een hele. Ja, ik begrijp hem. Ja, snap je? Ja, het is, het is je vergeten. Nee joh. Appeltaart thee? Nee, ja die ga ik proberen. Maar dat kan ik niet met melk doen. Tenmin, tenmin. Ik neem twee thee mee. Ik wil wonen. Ik ga heel snel op bed gaan liggen, dan breng jij mij ja. op bed. Ja. Lekker hoor, kijk nou toch. Dus we even genieten. Mijn uh, eerste bakje thee met melk. Hmm. Dat is een hele aparte gewoonte zo, thee met melk. Maar je mist het wel als je het uh, een keer niet drinkt. En nu even mijn eitje eten. Lekker. Oh, het is echt lekker. Ik had een broodje met uh, geitenkaas, tomaat en sla. Fantastisch. Brood zelf al. Normaal vind ik brood eten niet zo heel lekker smorgens. Maar uh, ja, dit is natuurlijk heel anders. Het is heel anders. Het is ook brood, tuurlijk. Maar anders. Ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Uh, op de planning staat dat, uh, dat we misschien naar Volendam nog gaan. Even op visite bij Jan Smit en Nick en Simon. We gaan het wel zien. Had ik jullie de achtertuin trouwens al eens laten zien? Kijk of ik de deur open krijg. Oh, goed. Oh ja, wacht. Hij is open. Zo simpel. Koud. Hello, miss Few moments later. van tessel. Hé, wat zeg je? Ik hoop dat jullie me kunnen horen. Hallo hallo Een Vriendelijk beestje ben jij. Ja. Wat een vriendelijk beestje. Hoi. Ja, hij is vriendelijk? Ja. Ja klopt, ja. ja. Oh, mijn schat. Oh. Oh. oh, Oh. Ja, nee. ja hij is sterker dan nou, jij. Ja, inderdaad. Ja, hè? maar het is heel hartstikke vriendelijk, want een feestje. Ja nee, hoor hij is hartstikke vriendelijk. Ja. ja. Nou, nee, dit moet de... je natuurlijk zo Ja, ja dat is moeilijk. Dat gebeurt er <laughs> nou zo. De nou, dankjewel, Dag goed. Ik ben aangerand door het bochtje. Vew moments later. Hier aan de kust. De Kesselse kust. De Kessel, De Kesselse kust. Ja, de Kessel. Nee, skeeleren, dat is pas een goed prit. Een goed idee, hoor. Die kan toch niet? Oh god, nou oh, voor geen goud. ik ga nee. op mijn muil, bedoel. Zo, so, hard. hart. <laughs> nee, oh nee, meiden. Ja, ik zou eventjes aan de kant gaan. Want ik bedoel, je moet daar ook nog... Ik ga, ik ga rechtdoor, als ik dat doe. Serieus, ik kan niet... Ja, nou, plons. Ik struik al over zo'n blokken, maar ze gaan echt. Nou, hier, hier ga ik mist Hier ja, ga ik gewoon tegen die blok aan rechtdoor. Ja. Mijn kopijn van mijn hoofd. Ja. Mijn benen zo eruit. En dan hoor je hem. Ja, ja leuk. We draaien door. Ja, we draaien door. Heb je een plaats ingetikt of zo? Ja. Waar we heen moeten? Dat plaats. Welke plaats heb je ingetikt? Nee. <laughs> nee, maar ik bedoel, meer heb je een straat ingetikt of nee, gewoon nee. echt alleen volendam. Nee. Dus uh, ja, volg de borden en we zien ja, wel waar we uitkomen. Dat het hard waait, we schommelen onze mallen. Oeh, gaan we weer zitten? Match, match, later. We zijn in Volendam, Hé hey Jo? En we deden het net in onze broek. Nou, bijna, echt, het scheelde niks. <laughs> <laughs> we Ik ben wel kapot van het autorijden, hoor. Reno. Nou. dus we gaan nu naar de, de beroemde straat van Volendam. Dit is al Volendam, waar dit we nou, is, ja, waar bennen waar we nu, dit is het okay. centrum. En we gaan nu richting de dijk. Oké, okay, we gaan nu richting de dijk, van Volendam, waar alle beroemdheden wonen. Ja. Jee! Yeah. Dan gaan we aanbellen, handtekeningen vragen, want iedereen in Volendam kan zingen en wij houden van zingen. Dat kunnen we eigenlijk wel doen. We kunnen gewoon een liedje starten en kijken wie er meedoet. Much, much, much later. Het is tien voor alle 5. Ik heb Jolanda net thuis afgezet. Ik ben echt gebroken. Dat is toch echt uh, vermoeiend hoor, zo wil rijden. Maar ik heb het ontzettend, ontzettend, ontzettend leuk gehad. Vonden jullie deze video nou leuk? Dat hoop ik. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer even als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie graag de volgende video. Toodles!